Het was wel een tijd waarin uh, die medezeggenschap net begonnen was. Hè? En uh, de bestuurders ja, die moesten echt wennen aan die, uh, aan die nieuwe bestuursvorm. De universiteitsraad als uh, besluitorgaan, als bestuursorgaan verdween en werd een medezeggenschapsorgaan uh, en daarmee dus een heel stuk krachtelozer. Ik heb me daar heftig tegen verzet. Wat erg.